Iedereen wil de beste prijs voor hun energie. En jij waarschijnlijk ook. Maar welke leverancier is in Brussel de goedkoopste? Welk aanbod past het beste bij jou? En waar zijn de beste promos? Om de antwoorden op deze vragen te kennen, is er Brusim, de tariefsimulator van Brugel. Met Brusim kunnen alle Brusselaars het hele aanbod op een neutrale manier grondig vergelijken en regelmatig de prijzen vergelijken loont. Brusim wordt elke maand geupdate, zodat je er altijd de beste actuele prijzen en promoties kan vinden. Surf naar www.brugel.brussels, ga naar Tools en geef je profiel in. Selecteer waarvoor je een simulatie wil. Gas, elektriciteit of beide. Duid aan wat voor gebruiker je bent en of je zelf ook energie produceert op het netwerk. Selecteer tenslotte je postcode. Neem dan je recente jaarlijkse eindfactuur bij de hand en geef je energiegegevens in. Begin met je huidige leverancier aan te duiden. Is er iets niet duidelijk, klik dan op de vraagtekentjes voor meer uitleg. Ken je je energieverbruik? Super! Geef voor elektriciteit aan welke meter je hebt en wat je verbruik is. Ook voor gas kan je je verbruik ingeven. Ken je je verbruik niet? Geen probleem! Duid je gezinssituatie aan, zodat Brusim voor jou een berekende inschatting kan maken. Als de pictogrammen onduidelijk zijn, hover er dan even boven met je muis voor meer info. Nu zie je een overzicht van de aanbiedingen die voor jou van toepassing zijn. Wilt u een 100% groen contract of een vast of variabel contract? Gebruik dan de filters om jouw zoekopdracht nauwkeuriger te maken. Klik op de Toonkorting voor nieuwe klanten-knop en je ziet onmiddellijk waar een promotie te halen valt. Klik erop voor meer informatie. Selecteer tot drie aanbiedingen die je met elkaar wil vergelijken en klik op Details van mijn selectie. Je ziet nu duidelijk de prijsverschillen tussen de geselecteerde leveranciers. Vergeet zeker niet om de lijnen Vaste vergoeding, Verbruik of zelfs bijdragen groene energie te vergelijken. Want dit is waar de leveranciers in verschillen. Download het resultaat als pdf of als spreadsheet. Heb je nog vragen? Onderaan de pagina kan je onze vak vinden. Besef dat je elk moment van leverancier kan veranderen zonder kosten, met een opzichttermijn van een maand. Zo heb je steeds de beste prijs. Ontdek in onze video van leverancier veranderen hoe je dat moet doen. Vergeet ook niet jouw contract te lezen voor je het ondertekent.